Goedemorgen. Uh, het is heel vroeg, sterf is koud, We zijn onderweg naar het congrescentrum. Uh, ja, het, het is weer voor een jas, zou ik maar zeggen. <lacht> ja, doe jij ja, niet. Het is uh, zo onderweg naar het congrescentrum. Han zou een speech geven voor het volle congres. We uh, zijn benieuwd hoe dat wordt. Han, uh, ik denk niet dat we de hele speech kunnen uitzenden. Wat is het belangrijkste dat ik zo gaat vertellen? Nou, dat we met de ITUC echt op de goede weg zijn. Het is nog een tamelijk jonge organisatie. Maar we hebben al veel bereikt en we moeten vooral op dat ingeslagen paard verder gaan. Uh, dat is wel belangrijk. Vandaag zijn ook de verkiezingen van de nieuwe secretaris-generaal. Dus het uh, wordt een spannende dag. Heel goed, en nu wordt het te koud. Goedemorgen, vanuit Kopenhagen nieuwsjournaal over het ITUC-congres. Linda, veel te doen vandaag. Absoluut. We zoomen vandaag in op onze voorzitter Han Busker en ook op andere interessante Hannen die hier rondlopen. Zo is er bijvoorbeeld een vakbondsleider uit Zuid-Korea, Han, die lange tijd in de gevangenis zat vanwege zijn vakbondswerk. Veel mensen in Nederland weten dat, want fnv ledenparlementariërs hebben ook actie gevoerd om hem vrij te krijgen en om solidariteit te betuigen. En uh, ja, onze Han gaat vandaag in gesprek met Han uit Korea. Mooi. Er zijn veel verzoeken binnengekomen over een special, dus we maken vandaag de Han-special. Is er een hashtag? ITUC18. Of Han. Voor de organisatie van dit belangrijke congres en voor de coöperatie over de past years. Ik wil u Han, er zijn vandaag veel speeches in het congres. Ja. Wat valt je op daarin? Nou, we, kunnen het, uh, we hebben het op dit moment op deze dag ook over de verkiezingen. Het mag wat mij betreft al wat meer over de inhoud gaan. Want het ITUC is een club die geweldig op de kaart is gezet in de afgelopen uh, periode dat ze bestaat, is nog niet zo heel lang. Maar we moeten de successen ook wat meer uh, vieren met elkaar. We staan echt op de kaart. We doen mee bij de Wereldbank, bij de IMF, bij de, in Davos. Op alle plekken in de wereld zijn we aanwezig. Bij het Parijse klimaatakkoord zijn we aanwezig geweest. Dus we mogen dat ook wel wat meer vieren met elkaar. En die meneer die door de camera liep maakt het alleen maar interessanter. Ehm. Um. Han, very welcome. It's great to have you here. Um, Han, we staan nu met uh, Han, de ja. Zuid-Koreaanse vakbondsleider. Ja. Uh, hoe ken je hem? Nou, wij, ik, we hebben hem nu voor het eerst ontmoet. Daar zijn we ook hartstikke blij en trots op. We hebben um, een, uh, anderhalf jaar geleden de vakbondsprijs, de internationale vakbondsprijs, aan Han overhandigd. Hij heeft tweeënhalf jaar in de gevangenis gezeten in Zuid-Korea, omdat hij aan het vechten is voor de rechten van de werknemers in uh, Zuid-Korea. Een enorm bevlogen en betrokken vakbondsman uh, heb ik hier mogen ontmoeten. Wij hebben een campagne Free Han uh, gevoerd uh, in Nederland en uh, over de hele wereld. En we zijn buitengewoon blij dat hij vrij is en vandaag ook bij ons is. 빨리 나왔고, 빨리 아니까, 어, 기쁘고, 어, so it's amazing uh, really amazing and I'm very happy to be here with you and I'm uh, actually uh, released uh, earlier than my time because of the warm solidarity from all around the world and I'm happy to be here and I'm happy to meet all uh, our comrades who uh, deliver strong solidarity to, to me in person. Very good. Uh, so what do you think about the Congress in general? What um, uh, 굉장히 긴장감이 넘치고 about uh, the uh, 위한, uh, 있어서, uh, Actually, it was very enthusiastic, mm. and everybody mm. talked about the crisis the working class mm. around the world are facing, and all uh, uh, everyone is trying to uh, find a, a solution to work together and struggle together. And uh, I find some kind of uh, tension within uh, the uh, discussion, but I uh, believe that this is a good sign for. Uh, strengthen our global trade union movement. Yeah.